En die is het. Zo, je je een, je uh, het publiek eventjes uh, er, uh, gehoorbeschadiging gegeven. Wat is dit? Dit is een vlinderhuisje. En, en hoe werkt dat dan met vlinderhuisjes? Hier doe je wat takjes in en die vlinders die, die kunnen hier uh, overwinteren, zeg maar. Of uh, s'nachts, uh, Als vlinder? Ja. ja. Niet als rups, nee, Dan komt een dakje op, nog zo, zeg maar. Nou, dit zijn twee volgende je met verschillende maten, zeg maar. Met een takje naar voren, dit is een open, hier, draai maar, draai maar. ook een uh, draaier, dit is de, een open, dus voor een grauwe vliegenvanger bijvoorbeeld, die wil liever een open uh, kastje nestelen. Een grauwe vliegenvanger? Bijvoorbeeld, Ja, dat is een bepaalde vogel. Ja, en hier krijgen. hebben we nog een, uh, een, uh, een ja dat is voor uh, een insectenhotel. insectenhotel zeg maar, met allerlei ja. stukjes bamboe erin. Dus uh, daar kunnen ze ook weer lekker in kruipen straks. Dus. En uh, er waren ook nog wat veren, ja, of tenminste schapenwol, hè? Hadden ja, we ook verzameld. Dit. Die doen we nog aan bij een bak. Uh, ja, maar kan ik, eventueel kan ik hier ook nog een dingetje maken voor, voor die wol, hoor. Ja, het het, het mooiste zou zijn uh, met kippengaas. Ja. Echt schapenwol, afkomstig van de ja, ja, ja. kinderboerderij uh, nou. in lunetten. Ja, nou. Daar kunnen die vogels uh, ja, een ja. plukje uithalen om een nest te maken.